Hoi beste collega's van De Meerwaarde, hier een, uh, een korte vlog, een vlog uh, met uh, wat tips en tricks. Ik ga jullie vier tips en tricks geven. Uh, de eerste, oogcontact. Als je iemand aanspreekt, wil je ook dat diegene je ziet. Kijk maar aan. Veel mensen lezen voor, dat is niet nodig. Knip je tekst in stukjes, zodat je het uit het hoofd leert. Monteer de shots daarna aan elkaar en zorg dat als je een uh, vlog opneemt altijd in de camera kijkt. Heb je geen zin om de tekst uit het hoofd te leren? Er is nog een optie. Voor veel telefoons en tablets, zoals de iPad, zijn ook een teleprompter apps beschikbaar. Met een teleprompter, AutoCue, lees je de tekst voor van je scherm en film je tegelijk. Net als ik doe op dit moment. Tip 2. vlog kort en maak je tekst duidelijk. Kort is lastig. Mensen zijn, er, mensen zijn er meestal op uit om iets goed uit te leggen. En goed duurt lang, toch? Het antwoord daarop is nee. Stelregel bij de meeste filmpjes is 4 seconden regel. Als je in 4 seconden nog iemand niet boeit, zept die weg. Doei. Zorg dus voor duidelijke tekst: geen schrijftaal, maar spreektaal. En zorg dat een shot de tekst niet meer dan 750 tekens bevat. Tip 3. Voordat je gaat vloggen, maak een kort scriptje. Wat wil je uitbeelden of wat wil je vertellen? Schrijf het op. Denk na over je camerapositie. En zorg nooit dat je van onderaf gefilmd wordt. Dit gebeurt wel met elke laptop en iPad die op een tafel staat. Zet het apparaat dus ook hoger, zodat je op de laptop of iPad je recht aankijkt. Dit zorgt ervoor dat degene die het filmpje kijkt je ook recht aankijkt. Denk ook aan de uitsneden. Zorg altijd dat de horizon recht is. En dat er niet te veel ruis is in beeld. Zorg voor rust. Tip 4. De laatste tip. Kijk je filmpje altijd terug. Als je klaar bent met je filmpje. Is het niet goed? Neem het opnieuw op. Je kan op elke telefoon simpel het filmpje bewerken of een andere opname erachter plakken. Doe dit. Dit filmpje bestaat uit 343 woorden en 1478 tekens. Bedankt voor het kijken. Maak mooie vlogs. En tot ziens. Succes!